Now I'm right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD of AMR. En vandaag ga ik op pad met deze super, super, super, super dikke ambulance gemaakt door Heumot's teamlid Jessly. En deze gaat te de release in, dus daar kunnen jullie hartstikke van genieten. Uh, als het goed is, zit er zelfs ook nog, voordat ik iets uh, vergeet, uh, we krijgen de eerste meldingen... A2 rit, zullen we die doen? Ja, die, na ja, zullen we die doen? We gaan hem gewoon even doen. En dan gaan we dadelijk wel, uh, als hij heel ver is, want ik heb er niet gekeken waar het is, dan gaan we hem uh, negeren. Maar er zit in ieder geval een reflective skin op. En wat betekent dat? Nou, is tot als, ja, je schijnt er licht op en het weer eigenlijk, hè. Je ziet gewoon de reflecterende shit allemaal. Mooi ding, heel mooi ding. Um, als je. Ja, net niet op dat ding. Uh, ik had jullie laatst gezegd, als je hem inspant uh, de, in de mod, dan krijg je altijd een rode almu. Ik had geen zin om die weg te doen. Um, we gaan nu in naar onze eerste melding. En we gaan ons nu verrassen hoe lang, hoe ver weg het is. Um, ik ga jullie dadelijk, of ik zal het nu even voor jullie doen, komt nu dus een beeld, een hele tour binnenin, want er zitten ook wat gave futures natuurlijk in. Uh, en dat is één dingetje. We doen nu nog even snel voertuigcontrole, want dat hebben we nog niet gedaan. Um. Oh, wat. Uh, dit is groen. Dit is, uh, oh, nu gaat het helemaal fout door. Groen dus, hier zo en werkverlichting. Ik neem jullie nu even mee in de ambu. Uh, ja. Ik uh, rondom de ambu in de ambu. Nou kijk eens hier zo is het blauw daarboven natuurlijk oranje en daar dan groen ja super mooi natuurlijk um, wat ik al zei reflectieve hier dan de werkverlichting oranje blauw hier ook weer blauw blauw en oranje cameraatje voor achteruit te rijden dat zit er normaal natuurlijk in uh, leuk detail um, laten we eens achterin naar binnen gaan nou, zoals je hier tegenkomt, een standaard interieur wat we wel gewend zijn, maar met nog wat leuke toevoegingen zoals hier, temperatuurregeling, lekker warm achterin, heel warm trouwens, dat, dat, daar zet ik mijn verwarming nooit op in ieder geval. Maar nu moet ik eerlijk zeggen, ik weet niet of deze is toegevoegd door Jazzly of door uh, de standaard, uh, in te, door het, of uh, hoe ga ik het zeggen, of dat die al in het standaard interieur zat. Zuurstof, flesjes, um, Normaal zit ze natuurlijk hierachter, maar goed, dat zijn allemaal wat details waar ik mij vooral mee bezig hou en wat ik niet erg vind dat dat niet helemaal goed zit. Uh, stoel brancard, Zijn andere Branca, helaas was hij wel heel erg high poly, maar ik zou het misschien nog niet ja, niet van toepassing tot ik dat nu vermelde voor voorin um, versnellingspookje. Ja, natuurlijk schermpjes altijd fel licht ook aan mijn GTA. Hoor um, is namelijk zo dat ik natuurlijk de visual settings heb aangepast tot dit lekker fel is. Nou, gevolgd tot dit ook altijd fel is. In ieder geval hier nog een mooi routescherm. Die zit misschien ook wel standaard erin. Dit dingetje nog. Uh, die zit er geloof ik niet standaard in. Uh, en hier dan gaan we kijken naar de, het bedieningspaneel. Ook dit erg fel lichten. Maar dat ligt ook weer aan mij, wat ik al zei. Lichten, links, rechts, werkspots, alles. Hier een mobiele phone voor zover je het kunt zien. Uh, ik moet misschien even kijken... Nou, maar niks aan. En dit is dan... Uh, kijk, allemaal leuke details. Hè? Dat vind ik gewoon leuke details. Uh, hier is bijvoorbeeld dan... De knopjes voor oranje en groen en blauw. En sirene hier. En zoals je al zag... Dat knippert ook gewoon echt mee. Op het moment dat je al blauw aan staat. Um, dit is trouwens Rockstar Editor. Voor de mensen die het niet herkennen... Oh, nu gaat het helemaal fout weer. Camera, edit camera. Zo. Spreeksleutel van Motorola. En hier dan die mop die je niet kunt zien met statusknop. In ieder geval, um, laten we beginnen met de video. En uh, ja, dit is dus van binnen het interieur. Je kunt wel vanaf buiten hier zo naar binnen gaan kijken, maar dat zie je nooit goed. Dus nu even dan maar zo'n uitgebreide toer. Eén uh, ding is namelijk, als je blauwen hebt, dan zit hij hieronder, en het is echt opeens ontstaan, want we waren beide even naar die ambu aan het kijken, bij mij in mijn single player En opeens zien we die dingen, en ik, het net hadden we nog niet, dachten we beide meteen. Maar um, in ieder geval, we gaan nu eens kijken hoe lang we weg moeten rijden, één kilometer is te overbruggen, we gaan lekker rechtdoor, links, vrij, rechts, kunnen we hier zo tussendoor flippen. Uh, dat is dus niet de bedoeling daar beneden, dat snappen jullie denk ik ook wel dat is gefixt, hier liep toch net iemand wow. ik zag gewoon een spookje uh, oh dat passen we geloof niet helemaal onder en dat is in ieder geval gefixt het kan dus zijn, ik weet niet ik ben er heel veel aan verteld, vertellen, maar het kan zijn dat jullie um, als deze video online staat oftewel voor mij morgen uh, dan staat hij misschien nog niet gereleased maar jullie kunnen via het linkje in de beschrijving even naar de discord gaan van Heumots en uh, ja, daar zien we vanzelf die release wel verschijnen. En natuurlijk ook GTA 5, want ik dat die daarop komt. Wow. Dus ik zou zeggen, ja, ga ervan genieten. Want dat doe ik ook. Ik snap dit kruispunt nog steeds niet. Moet je nou kijken waar iedereen staat hier. Ik, ik bedoel van, wat is dit? En hier staat het helemaal vast. We gaan niet gebruik maken van een vrijstelling. Ik ga hier gewoon wachten. Ik ga jullie wel het allemaal besparen. Ik ga even snel naar die route kijken. Ik hier rechtdoor. dus uh, ik zie jullie zo in ieder geval op locatie elke sluiproute die we kunnen nemen pakken we ook gewoon ja nu moet ik natuurlijk wel zeggen jullie denken van hm, deze al bekennen wij te van die was er al lang Ja niet gereleased maar wel uh, gemaakt ja dat klopt alleen uh, die was door uh... hoe heet die ook weer nu ben ik het oprecht vergeten hoe die zichzelf altijd beunhaas uh, die was toen voor mij gemaakt omdat ik die graag wilde en uh even kijken ik zou zeggen collega ga eens beginnen uh, en uh, ja daar waren wat uh, andere dingen aan ik vind deze gewoon super mooi en ja daar kunnen jullie ook van genieten hier beneden zat bij die van die oude versie zat dan altijd hier zo bij de grill zaten de, de sirene speakers nou zoals het hoort in het echt zitten ze daar beneden dus dat hierboven is wat mooier, denk ik. En hierachter en aan de zijkant is ook wat, uh, ja, wat beter, denk ik. Dus uh, mooi ding. Jullie kunnen hem nogmaals gaan gebruiken als jullie hem niet al gebruiken tijdens het kijken van deze video. Maar dat lijkt me heel sterk. Even van de kant. Ik ga nog even evalueren en dan gaan we hem meenemen. Mijn collega heeft de behandelingen gedaan. Dat weet hij beter dan ik. Want hij is tenslotte de verpleegkundige. En dan gaan we snel naar het ziekenhuis. En dan kunnen we daarna de echte spoedritten pakken. Want natuurlijk ook de sirene die hierbij hoort. Ja, die heb ik ook. Dus, uh, en ook nog hard. Dus ik vind het heerlijk om met de busje dadelijk lekker te gaan scheuren. Dus ik bespaar jullie dit allemaal. Die saaie A2 rit. Of saai. Um, ik, ik bedenk altijd maar zo. Je kunt wel een video van 20 minuten pakken. Waar je dadelijk ook nog eens een 10 minuten bezig bent met geen spoedritten, maar je kunt ook lekker veel spoedritten en zo pakken, want dat lijkt me toch gewoon leuker. Ook al is het realistisch dat er A2 ritten en zo bij zitten. Maar ik denk dat um, ja, ik denk dat, dat voor een video altijd toch wel een spoedrit leuker is. Zo, we zijn bij het ziekenhuis, we pakken even de mooie route. Of ja mooi, nette route wil ik zeggen, maar dit mag officieel ook al niet. Dus ja. Hè? Zo, aankomst, collega draagt over, achterin. Ja, hadden jullie al gezien, achterin trouwens. Collega staat bij me in en we zetten dus op weer status 1. Nee, status 5, vrij. Status 1 is aan aanvangrit, dus onderweg. Aanrijdend ook wel voor de meeste. Uh, status 2 is ter plaatse. Status 3 is transportbestemming, dus transport met je patiënt. Status 4 is aankomstbestemming, dus aankomst bij het ziekenhuis. Status 5 is vrij, status 6 is op post, status 7 is een aanvraag spraak, status 8 is geloof een aanvraag spraak urgent. Nee, status 7 is trouwens een... Uh, daar gaan we, A1'tje. Status 7 is trouwens buitendienst en status 8 aanvraag spraak, status 9 aanvraag spraak urgent. We zijn vertrokken voor de eerste spoedrit van vandaag een overdosis van drugs waarschijnlijk. Als ik hier allemaal lekker meewerkt dan knallen we natuurlijk ook nergens op. Zonder zijn met zo'n nieuwe mooie Ambu ergens op knalt, natuurlijk. Maar we gaan gewoon zorgen dat dat niet gebeurt. Even de versneller gebruiken om die rode auto erop te attenderen dat wij ook naar rechts wilden. en bleef doorrijden. Dat zijn nou momenten dat je zo'n versneller gebruikt, hè. Om even te attenderen: hé, ik heb aandacht of ik wil jouw aandacht hebben. We gewoon alles uit. Allemaal niet nodig om tot hier met je srenen aan te gaan rijden. Ook al moet het officieel hè. Officieel zou ik hier pas mijn srenen moeten uitzetten. Um, maar goed, dat gaan we allemaal niet uh, niet aan meedoen. dag. wat is er allemaal aan de hand? Is natuurlijk leuker als je ook een slachtoffer hebt die terug zou kunnen praten of een roleplay. Dat vind ik leuker. roleplay roleplay. Uh, dat mensen terug praten tegen je. tot ze je zeggen van ja, dit, dat en dat. Even kijken, oeh, die is er heel ernstig aan toe. Je ziet het aan het leven, dat is 18, laten we het houden op 18%. Nou, als jij in je, in je video videospel wat je ook speelt, 18% leven hebt, dan ben je denk ik een beetje aan het rennen. Oh, saturatie is ook heel laag. Dat wil je boven de 94, 95 hebben, dus minimaal, of maximaal 100 natuurlijk. Maar 69 is echt cruciaal, die is dood aan het gaan. Um, dus we gaan hem heel snel zuurstof toedienen en kijken of die daar dan ook daadwerkelijk van opknapt. Um, ja, tuurlijk hè, mijn collega's verpleegkundige. ik zou dat allemaal niet moeten doen, maar ik ben gewoon alles in één. Um, maar ja, leven van 18, dat is niet echt mooi. met geen, geen enkel spel. dus, um, ja, even kijken. Uh... Hij, hij heeft een depressie, hij is 8, 25 jaar. Hij zou dus uh, lopen met een depressie en hij is opeens in het midden van de straat onwel geworden. Uh, we gaan hem medicatie toedienen, mijn collega en ik, om hem uh, in ieder geval even de overdoses waarvan, wat hij ook heeft, een beetje te onderdrukken. Hè. Om te zeggen van, hé, hey, even een time-out zeg maar met die overdoses. Natuurlijk kan dat niet helemaal, maar een beetje stoppen tegengaan, zuurstof hebben we we gaan nog eens even evalueren, kijken of het allemaal beter is gegaan met die zuurstof, die moet echt wel stijgen, maar we gaan in ieder geval met spoed naar het ziekenhuis en die is gelukkig daar kijken we nu naar boven de ampu, steekt hij uit. Ik noem het altijd Erasmus puur omdat we dan in de roleplay eh, zodra is met 10% gestegen, dat is goed. Ademhaling dan ook van 8, nou, die wil je eigenlijk het dubbele hebben liefste liefst uh, per minuut gaan we ervan uit. 14, 16. Bloeddruk is goed. Temperatuur is goed. Hartslag is wat verlaagd. Heet bradikardie. Hey, maar we gaan in ieder geval met spoed naar het ziekenhuis. Uh, tenzij mijn collega de anders over denkt. Leven neemt ernstig. Of ernstig wil ik zeggen. Leven neemt flink toe. 41 al. Saturatie van 88. Dat komt. Dat is nog een teken van. Hey, zuurstof geven en snel er iets aan doen. Maar ik keur uh, hem Ik keur hem al. Uh, bijna helemaal goed oké okay, wij gaan gewoon rijden mijn collega die komt vanzelf alweer zo poef erin hij zit er al in en nu wil je natuurlijk met een patiënt achterin Niet zo snel meer door elke bocht gaan. Dus dat doen we lekker. Relaxed. Niet hard remmen. Alles onder controle. En we zijn weer inzetbaar. Status uh, 4 is afgegeven. En inmiddels ook weer status 5. Status vrij dus. En de post waar ik al te begin... Daar heb ik zo mijn routes naartoe. O, dit is wel een heel ver weg. Uh, en ook meteen een crash. Die melding gaan we dus niet aannemen. Voor de zekerheid. Want dadelijk komen we daar aan. Is er niks aan de hand. Ik even zo. De post waar ik naartoe rijd. Dat is ook de post in onze roleplay server. Dus dan weet ik altijd precies van hoe ik de steltse routes kan rijden. Dus ik rijd niet maar wat. Ik heb zo mijn routes. Maar natuurlijk als er melding komt dan gaan we die gewoon pakken. Net zoals wij nu. Dus ook wij route hebben we. De melding hebben we ingelezen, hoofd, wond, flink. Dus we gaan gewoon met spoed daar naartoe. Alles gedaan. En we zijn vertrokken. Sneller gaat eruit want het rood licht en we wassen. Hier is de post trouwens, daar zijn we nu alweer bij. En dat zie ik ook vaker tot ze opeens met spoed langs die post komen gereden. Uh, en dan hebben ze tijdens het terugrijden naar de post dus een melding en dan komen ze er net toevallig langs. Wat doe je nou? Stomme Volvo. Je gaat niet voor mij stoppen. Ja, dan krijg je dit soort situaties. weer altijd onhandig. Hier is het altijd druk. Je past de hoed op. Hier is het heel druk. Pak gewoon de stoep mee. Yo, kan gewoon. Hier wordt het wat moeilijker. Een beetje ruimte maken mensen, een beetje ruimte. Ik rijd toch nergens tegenaan, ik hoorde het wel. Ik geef ze even de tijd en ze maken ruimte voor je hoor. Hier maar rechts op. Oh ja, goed meegedacht. Die wist gewoon toen ik naar links moest. was de melding <laughs> hoofdvond. Kan zijn een hoofdvond door een, uh, een trauma. Hè? Door een uh, val. Kan ook zijn dat die vol is gemapt ofzo. Uh, door iemand. Het kan van alles zijn. Uh. Uh, ja, ja, ja, ja. ja Goed. Dit is... Het uh, ziet er netjes uit. We doen... Trauma treatment, want het is natuurlijk het trauma. En dan doen we daarna nog even treatment Ik zie ook geen hoofdwond trouwens. Maar ja dat is allemaal wat te veel van me gevraagd. Of, daar stel ik wel heel veel eisen als ik ook nog zeg dat die mot een hoofdwond moet nabootsen. Dat is natuurlijk allemaal niet te doen. Um, laten we hem nog wat lichte pijnmedicatie geven. Het zal wel pijn doen, zijn hoofdwond, neem ik aan. Nemen we gewoon mee. A2 richting het ziekenhuis. Leven is 100%. Ja, kijk, beter kan niet. Die kan ik hier zelfs nog wachten. Kan dat? Uh, je kunt vertrekken, meneer. Ik uh, wens u best. Ik heb deze patiënt. Kijk eens, hartslag 82. Saturatie wat lager. Nou, kan zijn dat hij bijvoorbeeld uh, iets had, hè. CPD of zo. Um, nou, nah, bloeddruk goed, ademhaling goed. Leven 100, wat ik al zei. Ja, dan ga je die niet meenemen naar het ziekenhuis daar heb ik helemaal niet aan gedacht hoofdwond van val, waarschijnlijk van het trapje ver, verzorgd niks verder aan de hand en dan kunnen we hem gewoon weer laten vertrekken er zijn een beetje EHBO'ertjes geweest niks mis met EHBO'ers ik zeg wel EHBO'ertjes woordjes. dan zijn we een beetje EHBO geweest vandaag of vandaag nu bij deze mail jullie snappen me ook al wil ik naar rechts, en ik denk er nu wel weer aan um, er is altijd of vroeger vroeger, vroeger ja, niet meteen over heel veel jaren terugdenken hoor maar een paar maanden terug toen ik niet zo in een roleplay zat toen ging ik altijd gewoon naar rechts door rood omdat ik ja wist dat een GTA mocht maar nu, uit automatisme doe ik dat niet meer Kijk, achter de vrachtwagen kun je niks zien hè? dus vanaf nu kun je zien en dan mag je pas we gas gaan geven gewoon de richtlijnen een beetje voor of richtlijnen veiligheid hier wachten we even want kijk eens wat ze allemaal doen het zijn gewoon gekjes hier ja. recht geen zicht nu wel en gas groen licht dan neem je te gaan dat van de rest van de kant er niks komt. Hoi, wat hadden we ook alweer? Ah oh ja, niet aanspreekbaar. Heel goed, man. Ga eens kijken. Goeiedag, mevrouw. Kun u mij horen? Uh, leven is niet zo mooi. Hartslag is wel mooi. centratie is wat laag. Of hartslag is voor sommige personen normaal, Ademhalen goed saturatie, laag, bloeddruk, goed, temperatuur, goed. Uh, even kijken, wat hebben we voor een verhaal? Uh, even kijken, koud, zweet, uh, kortademigheid, pijn op de borst, allergisch voor ibuprofen, bekend met hypertensie, hoge bloeddruk, heeft in het verleden al een hartinfarct gehad. Um, of heeft in het verleden een hartinfarct gehad. En als je nu kijkt naar Zweetricht bij hem de borst, korte ademigheid, kan het zomaar ja, ook weer hartproblemen zijn. Um, we gaan in ieder geval wat zuurstof toedienen voor wat support daarbij. Respiratoire support hoe dat heet. Ondersteuning dus. Uh, we gaan wat medicatie geven, dan gaan we even met spoed naar het ziekenhuis. Waar... Uh, we kunnen natuurlijk geen hartfilmpje maken. Hè? maar maak je een hartfilmpje, ga kijken is dat afwijkend. Zo so, ja, hè, dan weet je, er zit een, ergens een bloedpropje vast in het hart. Dan is dat dus een infarct hoe dat heet. Maar is het bijvoorbeeld, uh, ja is dat goed, dan weet je, uh, misschien is het de longen, ga je nog uitgebreid daarna kijken. Nu kunnen we het allemaal niet, dus we gaan gewoon met spoed naar het ziekenhuis waar ze eventueel Hello. gedotterd kan worden. Uh, als jullie weten wat dat is, laat maar weten in de comments. Hey sexy. Are we ja, ik kom wel een keer langs mevrouw. Het is Wim trouwens, jullie kennen hem natuurlijk wel. Het leven neemt al wat omhoog geloof ik. Ik weet niet, mijn saturatie stijgt mooi. Hartslag stijgt ook mooi. No. Ik was even niet aan opletten. Boop. En we zijn er overgedragen door mijn Poeh. Ik lees politie op mijn telefoon en wil ik ook politie zeggen. Hebben jullie dat ook wel eens? Denk ik wel. Het heeft iedereen wel eens dat je iets leest en dat je dan zegt. Of typt dat je ja dat je iets ben aan het typen en iemand zegt en dat je dat woord opeens overneemt. Qua type.. Um, er is, patiënt overgedragen door mijn collega ambulance medewerker en ik ga jullie bedanken voor het kijken ik hoop dat jullie een en een leuke video vonden en een mooie ambulance vinden en er zelf van gaan genieten uh, sirene is niet te krijgen helaas uh, maar die kun je vast zelf ook wel maken uh, of via iemand anders krijgen ik zou zeggen tot over een paar dagen bij een nieuwe video